Waar ik achter ben gekomen in mijn leven is dat je zoveel meer kunt dan je zelf denkt. Als het niet linksom kan, dan kan het wel rechtsom. Soms lijkt iets echt totaal onmogelijk en um, ja, overal is er een oplossing voor als je, als je er maar naar zoekt en ervoor open staat. Ik ben Tristan Bangma, 24 jaar en ik doe tandemwielrennen. Per week uh, ben ik ongeveer 25 tot 30 uur bezig met de, met de, met de sport, met het wielrennen. Ja, sport is prachtig. Het is emotie en ik kan er alles in stoppen, al mijn energie. En uh, ja, dat vind ik echt fantastisch. Uh, mezelf uitdagen, het uiterste uit mezelf halen. Um, ja, dat is wat ik heel graag doe en uh, ja, waar ik heel veel energie en voldoening van krijg. Ik ben visueel beperkt. Um, ik heb opticus atrofie. De beelden komen wel goed binnen, uh, maar ze worden niet goed doorgezonden naar mijn hersenen. Um, en daardoor heb ik een beperkt zicht. Ja, voor mij is de oplossing om toch op hoog niveau te kunnen sporten de tandem. Um, dus ik zit achter op de tandem, dat noemen ze de stoker. Mijn voorop zit de piloot. Uh, ik fiets samen met Patrick Bos. En uh, ja, op die manier uh, ja, kan ik dus uh, sporten en uh, uh, op het allerhoogste niveau wielrennen. Daarnaast red ik me heel goed in het dagelijks leven. Um, dus ik ben niet echt beperkt daarin. Um, en ik laat me ook niet beperken. Um, natuurlijk is het prachtig dat we goud hebben gewonnen. Dat ik nu twee keer goud heb gewonnen op de spelen. Um, ja, dat is het ultieme als topsporter, uh, maar ik ben nog meer trots op ja, hoe ik nu in het leven sta en uh, ja, hoe ik alles doe.